Dit is Mo. Ze is 9 jaar oud en woont in een middelgrote stad ergens in Nederland. Ze fietst elke dag alleen naar school. In de klas is ze stil en valt ze niet op. De andere kinderen zijn druk. De juf heeft haar handen vol. Ook thuis heeft Mo het niet makkelijk. Haar vader en moeder hebben dagelijks ruzie. Durf er met niemand over te praten. Met de meeste kinderen in Nederland gaat het gelukkig goed. Andere kinderen nemen de problemen van thuis mee de klas in. Wanneer die problemen niet tijdig worden opgemerkt, lopen zij het risico uiteindelijk in de zorg te belanden. Het is goed als al vroeg wordt ingegrepen. En hoe eerder die signalering plaatsvindt, hoe beter het is. Een goed pedagogisch schoolklimaat helpt daarbij en maakt kinderen bovendien weerbaarder. Verbetering daarvan versmalt deze trechter. Dit werkt alleen als alle betrokken partijen bijdragen door vanuit een integrale aanpak op het juiste moment het juiste te doen. Thuis is weinig veranderd. In de klas heeft de juf gemerkt dat Mo stil en teruggetrokken is. Mo heeft nu gesprekken met iemand op school, waardoor ze zich beter voelt en beter presteert. Haar ouders zijn hier ook bij. Mo fietst weer met plezier naar school.